Ik ben een hele teleurgestelde bewoner, boze bewoner. Ik woon in Groningen, ik ben Ruud. Ik volg al een tijdje de ontwikkelingen en ik schaam me diep voor het optreden, hoe dat hier uit de hand gelopen is. Nou, Ik kan met alle eerlijkheid zeggen dat ik zelf 26 jaar bij de politie Amsterdam heb gewerkt. Ik heb heel veel aan de andere kant van rellen en demonstraties gestaan. Nou, Laat ik eerst het positieve zeggen. Ik, ja. ik vind het heel belangrijk dat de Groningers, waarvan ik er dus eentje eh, van uitmaak, uh, ...dat die gewoon ondersteund worden, dat er een hart onder de riem wordt gezet. Ja. kunnen een heleboel mensen hun besteden ja. En niet gestigmatiseerd worden doordat het professionele demonstranten zijn. Dat is niets van het al. Ik denk dat hier meer intelligentie rondloopt... ...dan binnen het hele kabinet uh, in Nederland. Ik bedoel, regeren is vooruitzien. Wat gebeurt er? Er is stilstand. En men zegt allemaal wel dat de kraskraan dichtgedraaid wordt. Maar er is nog zoveel werk te doen ja. en als je dan in contact hebt met mensen die je toch al een beetje herkent van oh, zijn er van de politie en je gaat direct met ze in contact ja. dan heb ik een, eigenlijk een beetje een, een, een, ja, een schaamte over de manier waarop men hier alles filmt, iedereen in beeld brengt, ja. men is zo panisch terwijl je een open gesprek met elkaar aan moet gaan. En wat er dan na zo'n fantastische mooie dag, waarbij diverse contacten zijn geweest met de politie, het zo uit de hand kan lopen. Doordat er eerst gewoon met honden het terrein op wordt gegaan, dat wekt al zoveel agressie. Dat is één hele grote fout. Dat heb ik zelf nooit meegemaakt, dat die ingezet worden op die manier tijdens zo'n vreedzame actie. Dat een vijftal bullenbakken, sorry dat ik het zeg, van mensen, aanhoudingseenheid die ik nog aangesproken heb van jullie zijn verantwoordelijk straks voor de escalatie en die lopen naar de groep en die beginnen uit het niets gewoon te slaan ik vind het schandalig ik vind het echt diep en diep triest als dit de mensen zijn die onze veiligheid moeten bewaken nou dan weet ik het niet meer dan weet ik het echt niet meer